Mijn naam is Tom en heet u welkom bij Tomzorg. Op dit moment wordt er natuurlijk veel gesproken over maskers, veiligheidsmaskers. Zowel maskers die je gebruikt om een ander niet te besmetten. Of maskers, zoals die mooi heette FFP2-maskers, die ervoor zorgen dat je zelf niet besmet raakt. Het eerste masker wat je draagt om in ieder geval een ander niet te besmetten... Heet een zogenaamd surgical mask of operatiemasker. Dit masker is bij Tomzorg gewoon volop op de webshop te koop. Ook een FFP2 masker, het masker wat je beschermt, is ook bij Tomzorg te koop. Belangrijk bij beide maskers is natuurlijk dat ze juist gebruikt worden. En op een juiste manier gebruikt worden. Dus juist gebruikt worden bedoel ik mee dat ze goed op het gezicht zitten en met... De met de plooiing van je gezicht ook gewoon echt meegaan. En het gebruik betekent daarin dat als je een masker gebruikt waarvan je juist hoopt dat het jou helpt tegen niet uh, besmet te raken. Dat je zo'n masker natuurlijk niet gewoon met je hand zo afzet. Want uiteindelijk ben je jezelf dan alsnog aan het besmetten. Met deze kennis en de producten die we hebben willen we u graag helpen om veilig door deze coronaperiode heen te komen. Ik zie u graag bij Tonzorg op de webshop. We hebben daar de twee maskers hebben we daar te koop. Met alle informatie hoe te gebruiken en op welke manier te gebruiken. We wensen u daar veel veiligheid in en hopen u in de toekomst bij Tomzorg terug te mogen zien. Hartelijk dank!